Ik ben Rick, 18 jaar. Ik, uh, ik heb uh, drie keer op een paard gezeten en vanwege hart van de ook. Ronald natuurlijk, die erg enthousiast is natuurlijk, ben ik uh, vandaag van plan om te gaan paardrijden. Vijfhavenhoog. Ja. Ik ga uh, de... naar de Hogeschool Rotterdam. Ga ik informatica studeren. Ik ben de broer van Tessa. Maar je en ik, kan wel ik vertellen dat je vandaag voor het eerst heb je paardrijkleding aan. Ja, nee. Echt. Je kan op uh, Instagram zien, hart voor paarden, staat hieronder. Kun je mij zien in een uh, paardrijbroek. Uh, mezelf te hijsen. Uh, dat, uh, dat is een hele ervaring. Uh, dat is een bijzonder. Ik zag het echt niet hoe al die paardrijmeisjes dat aankrijgen. Ik heb uh, tien punten voor uh, inzet vandaag. Er staat op het programma dat ik Verona ga even zetten. En dat moet ik wel vertellen, dat heb ik nog nooit gedaan. Helemaal nog nooit, dus eh... Uh, succes! Oké, okay, nou, we pakken kan... eerst het halster. Weet je wat het halster is? Ik gok dat dat hem is. Maar uh, aan jouw reactie uh... te zien is dat hem niet. Dus dan ga ik de maar uit dat dat hem is. Is mm. dit hem? Dat is hem. Nee, niet opeten. Okay. Daar gaat hij. Help? Kan je het een beetje als ik nou. Waarom moet hij zo? Hier moet zo. Dat past niet. <laughs> Oké. Waar moet dit dat ding in dan? Juist. Zo, en die andere. Oh, dan maak je hem vast. Ja, je moet hem wel goed doen. Hij zit nu niet goed. En niet gedraaid. Bijna Verona. Oké, okay, Verona. Ik zal geen teamwork hè. Weet je gaan eten. Nou, ga maar. Ga maar wat? Je mag uh, dat touwtje dat je nu in je handen hebt, mag je aan het halstort bevestigen. Hallo. Oké. Okay. Dan mag ze eruit. Kom maar, hier gaan we. Zo. Ho. En dan mag ze tussen die gele dingen vastgezet worden. Hallo. Zit ze ook vast? Kijk, hij zit vast. Keurig. Nou, andere kant. Ja, ik, uh, ik, ik weet het wel. Oké, okay, je mag de touw eraf. Hallo, ik ben niet om op te eten. En dan mag je nu eerst de hoeven gaan krabben. gaan krabben. De hoeven gaan uitkrabben. Ja. De hoevenkrabber hangt aan de stal. Oh. En dan mag je alle vierde hoefjes mag je optillen en helemaal schoonmaken. Hoe doe ik dat? Nou, met die hoevenkrabber. Je kan altijd naast het paard staan. Ja. Dan doe je helemaal een toetje. En hier de hele hoef. Dan heb je hier de hoevekrabber En hier zit de straal, dat is een driehoekje. En langs dat driehoekje ga je alle rotzooi weghalen, uitborstelen Doe doen. Hier heb je nu. Zo, alles netjes schoon. En dat ga jij doen. Eerst maar voorhoofd, dat is makkelijker. Aan de andere kant. Oké, okay, dan moet ik even ruim om haar heen lopen. Nou ja, zo ruim hoeft het dan ook weer niet. Oké, okay, ga je En dan aan de andere kant. En dan. Omdraaien. Dan zeg je. Ja goed. En dan driehoekje. Zo. Zo. Ja. Nee, dat Ja, ga maar door. Okay. Meestjes, je bent nog niet klaar. Kom maar. En dan dit ook zo. Borstelen. Oh, dit is het Een echt. beetje harder doen. Harder borstelen. Nee, borstelen moet harder. Zo. Oké. Okay. Ah. Voor de eerste keer kan wel. Zo? Ja hoor. Volgende hoef. Goed gedaan. zet heeft haar voet al bijna omhoog. Oh. Ja. Vasthouden. Goed vasthouden. Ze gaat er maar door. Nee, ze gaat er niet vandoor. Til maar op. Trek hem maar een beetje naar achter toe. dan leg je hem op je knie, dat is makkelijker. Zal het? <laughs> Zal ik het voordoen? Ja. Hier, hou maar vast. Het niet. Terug. Ja, ze doet het wel. Hier. Ja. Voetje. Je tilt hem op. Zo, dan doe je hem even iets naar achteren en leg je hem op je been. En dan kan je deze ook gewoon. Nou, net na het krachtige voorbeeld te zien doen we zo. Kom maar. Dan. Oh. Een beetje naar 88, ach, ja dat kan ook. Ah. <laughs> zo. Nou, vooruit maar dan, voor deze keer. Oké, okay. zo. Nu kunnen we gaan rijden. Uh, nee, nu pak je een bezem en alles wat je eruit gekrapt hebt, dat veeg je de box in. Zo. Die moet even. Ja, dat komt zo wel. Oké. Okay. Je bent toch nog niet klaar. Laat de bezem maar heel even staan, want die hebben ze nog een keer nodig. Dan mag je de deken eraf gaan halen. deken eraf gaan halen. Uh, ook een veiligheidsdingetje: altijd eerst de dingen achter losmaken. En dan pas voor. En als je het erop legt, dan is het eerst voor en dan achter. Dus nu, ja, die moeten eerst allemaal los. Ik heb de single. Dat is één single, nu de andere single. Heel ja, goed, en nu de bilkoorden. Maar ah, je gaat wel naar de goede. Hallo. Ja, en dan nog één. Ja, het is zo laat. Ik geef hem niet ruim op één. Heel ja, goed. Geen poepie laten, hè? Nou, er zit al poep genoeg aan die bilkoorden. Dan ja. Ja. mag je nu de voorkant los gaan maken. Misschien met twee handen. Heel ja, goed. En nu aan de andere kant gaan staan. En dan kan je in één keer de deken er rustig aftrekken. Voorlangs hoef je niet heel oh. eind. En nu? Rustig de deken van de rug aftrekken. Jaast. Okay. Juist. En dan mag je nu gaan poetsen. Dat is een poetskist, daar achter je, die paarse. Daar zitten allemaal borstels in. Juist, maar die is voor de benen. Dus die doen we niet? Nou, nu nog niet, nee. Wij hebben hier de. Heb ik die nodig? Uh, alle borstels die erin zitten kun je gebruiken. een beetje gek voor de ah, ah, ah, hey, Hé, die was wordt opgegeten hier. Okay. nee, ik denk ik ben fout. Nee. Het komt goed zo. Nou, inderdaad. Ik weet niet of ze er echt schoon van wordt. Is het goed eigenlijk? Nee, maar dat maakt niet uit. Die is trouwens ook voor de benen. Doe die maar niet. Juist, nu komt er tenminste stof vanaf. Zachtjes, zachtjes. Is dat zachtjes? Nee, je moet, goed, je, je moet wel stevig borstelen, maar wel rustig. Je bent onrustig. Juist. Het is een beetje raar hè, Ro? Ja. Oké. Okay. Nou, nu heb je de buik gedaan. Nu de rest van het paard nog. Hier ook? Ja, natuurlijk. Vindt ze lekker? Nou, Blijf wel niet. Nee, nu doet het niet goed. Laten we het nog een keer proberen, oké? Okay? Is het beter? Hè? Ja. En morgen poets je we je wel weer goed door. Dit is goed. Kijk eens, word je weer lekker schoon. Kom maar naar buiten. En nee, ik zou een ander stukje nemen. Volgens mij vindt ze dat je niet zo best poetst. Je hebt het duidelijk gemaakt, die gaan wel al verder. Okay? Hmm. Het is allemaal witte haren, Ik weet het. Soort 15 in april. Ik vind het maar vermoeiend. <laughs> het is toch geen sportpaardrijden, je hoeft alleen maar op je kont te zitten. Zie je, de foutrijden is het sport, maar ze is sport. Ja, daar hebben we hem hoor. Mifte uh, gebust. <laughs> Mist gebust. En nee, de buik nog? Ik heb ook een buik. Oh. Sorry Roon. Sorry. Sorry. ga we de andere kant doen hoor. Ja, zes meter eromheen. Heel goed, niet achter een paard langs. Ja. Hij luistert wel naar zijn moeder soms. Okay. Is hij nou schoon? Nee, ze heeft nog benen. Die borstels die je net oh. had voor de benen. Ja, maar die blauwe. Ja, door de benen borstelen. Oeh, je vindt ook alles goed. Nee, je mag nooit op je knieën gaan liggen bij een paard. Je moet altijd op je voeten blijven staan. Als er iets gebeurt, moet je namelijk weg kunnen stappen. Ja, door je knieën zakken, kom kind. Ja, ik weet het. Sorry randje. Ze vinden het echt gek. Gek? Ja. Nou, high five. Ik <laughs> ook. zijn vier benen. Ja, sorry. Je hoeft me niet zo boos aan te kijken hoor. We <laughs> zijn bij Peter geweest voor Rick's outfit, hè Rick? Vind je mooi? <laughs> ja, Rick in zijn paardrij-outfit. Tadaa! Ik vind dat het... Zo, dat was been 2. Ja, been 3. Waar gaat het zo even voor staan? Ik ben hier, hè? Dag. niet zo gedaan. Nee, dat is wel goed poetsen. Je bent hier. Dat is wel heel goed wat je dat laat weten. Hoezo? Omdat paarden het fijn vinden als je kenbaar maakt waar je bent. Dus anders zitten ze me niet en schikt ze misschien. Ja, dat is heel goed bedacht. Je mag nu naar Maanden gaan komen en dan Staart. Manen? Ja? Lietde dinsdag. Zegt u? dinsdag. Manen. Een paard heeft manen. Weet je wat manen zijn? Net dat is de zonne. Bijna goed. Welk onderdeel van het paard denk je dat er manen zijn? Bijna goed. Dat is de pony en dat zijn de manen. Heel goed. Dus nou, zoek maar een borstel waarvan je denkt. Nou, ah, dat moet wel lukken. Oh, ja. Perfect! Nee. Kan ik er! Eens? Dat mag niet. niet? Kun je daarmee banen komen, denk je? Niet, niet, niet. Kun je daar manen mee komen? Kun je daar manen mee komen? Ja. Nee, ik heb echt kijk. een Dora gevoel. Het ja, dora gevoel. <laughs> nou, oké. Okay. Andere kant. Dit is niet haar manenkant. Kijk, als je naar de manen kijkt, zie je dat ze aan de andere kant hangen. Deze hangen hier wel, oh. maar die horen hier niet. Die horen daar. Dus moet je aan de andere kant even naar de manen kammen? Nee, dit kan eerst gebeuren. Ja hoor. Zo. Nou, dit is aan de goede kant hoor. Ja. Zie ik jullie zo? En dan Nou, dan kan je naar de manen komen. Maar ah, daar ben je beduidend beter in. Vandaag hoor. Zo ga ik toch niet bij? de pony nog voor, een de, er wordt ook wel voorpluk genoemd als jij je hoofd stil als dus je hebt hebt niet de... wapperen bij een paard troon kan het wel hebben, maar dat mag niet als jij ja, hoofd stil houdt dan ga ik je kant ja. Die kom ik waar het nou net over gehad? Haha, dat je proberen te verstoppen. Um, Kunnen je niet een staart in maken? maken? Dat kan, maar dat doen we niet. Je mag wel een staart nu gaan komen. Dit was toch een staart? Nee, nee, dit is de voorpluk. Het beest heeft ook een staart. De corona heeft een staart aan haar kont. Ik vond net dat ik een staart mocht maken, maar dat mocht niet. <laughs> Hij moet nu opeens wel een staart gaan maken. Nee, je moet de staart borsten stellen. Waar is je staart dan? Aan de kont. Oh! Ja, sorry hoor. Naast haar blijven staan, niet achter haar gaan staan. En het makkelijkste is om gewoon de staart te pakken. Nee. <laughs> ja, jawel. <laughs> Pak gewoon die staart, man. Nou, poepa. Vallen mee, en anders was je strak je handen. Gewoon pakken. Je kan het. En ja, die borst dan maar vast, en die heb je ook nodig. Ja, maar je houdt hem in één hand vast en met de andere hand Je steekt wel je arm onder de kont. Ja, maar ze zijn niet meer handig. Jullie moeten weten dat Rick die houdt niet van viezigheid op zijn handen houdt. Zelfs toen hij één jaar was en een taart kreeg, waar hij dan zelf uh, zijn handjes in mocht doen, toen zei hij tegen mij, mama, vork. Dus Rick weigert zijn handen vies te maken. Zo goed? Ja, als er geen klitten meer in zit, is ja. prima. Ja. dan moet je toch je hand gebruiken. ik gaan we weer. Ja maar hoor. Goed zo. Oh, ben je dus nu al poepen, hè? Nou, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ik moet een paard gaan opzalen. En <laughs> ik heb geen idee hoe. Maar Verona komt me helpen. Of toch niet? Hier gaan we. Het eerste wat je nodig hebt is, je ziet het daar al liggen, een dekje. Toch? <laughs> nou, begin maar. Oké. Okay. Ik zie hier een aantal dingen liggen. Dit uh, lijkt op een soort van peeskappen, maar dat zijn het waarschijnlijk niet. Ja, kan wel dat je weet dat de peeskappen bestaan. En dan zet die, maar dan moeten er nog dingen omheen. Nee, we gaan niet springen vandaag. Oh, we gaan niet springen vandaag. Dus deze is niet nodig. Jawel. Maar oh, Dat is wel nodig. Oh, sorry voor Rosa. Dan komt er een uh, dekje. Zo. Toch? Zit niet goed? En dan Oh nee. Wat is dit dan? Ik ga helemaal niet. Ja. Probeer het maar. Kijk hoe ver je komt. Doe dit ding eraf. Tadaa. Ik zie achter je, Kronen. Ja. Ik weet niet of je het niet zo tof vindt. Maar het moet gebeuren. Oh, wat een zwaar. Je moet je wel zorgen dat hij goed recht ligt. Ja? dan kan dit hier los ofzo. Goed. Wat ga je doen dan? We moet ik nog even over nadenken. Oké. Okay. Tada! Maar hij moet het nog vast. Maar nou, goed idee! Oh, daar is dat ding voor Oh dat zag ik Tessa een keer doen. Dan doe je dat. Uh, uh, Ja Weet het niet Niet doen Ro. Nee Nee, niet logisch Nee, je mag niet rijden Hoe zit dat dan? Rona, help Ehm uh... Je kan toch wel een riempje vastmaken? Serieus? <laughs> het moet hier zo? Tuurlijk, doe jij maar zo. Kijk maar vast als jij denkt dat het moet. Ik weet het echt niet. Hij zit vast, nu. Hij heeft in ieder geval iets goed gedaan. Hij zit vast, dat was je doel. Oh. Je moet hier doorheen, zo. En dan zo. Wat zie jij nou te lachen? Zie je ook niet helpen anders of zo, hoor? Uiteindelijk moet je zo komen. Ja. <laughs> ik weet het niet. Help nou. <laughs> zo, ga dit hierin. Wil je niet meer slopen? Dat kost geld. Doe dan lekker zelf. Nou, maak hem gewoon vast. Zo moeilijk is het niet. Ik zal je een hint geven. Zo, ik zal eentje een stukje voordoen. Wil je de single echt zo? Kijk even. Zo. Denk je dat dat een goed idee is? Anatomisch gezien. Ja? Hey, <coughs> Jij draait hem om. Jij draait hem om. Zo. En dan doe je. Ik zal eentje voordoen. Die gaat daardoor heen. Nou ja, ik moet toch het hele zaal er zo meteen opnieuw doen. Dus. Opnieuw? Ja. De, overnieuw vast op, op? Nee, het is al opnieuw. Opnieuw doen. Maar het is Deze. gewoon meer verantwoordelijk dat het opnieuw moet. Als ze niet ondertussen. Tada. En nu? We gaan we naar de andere kant. Oké. Okay. Zie die zo. Hier ben ik. Oh, hoe hoe. Kijk dan. De voet hoeft niet omhoog hoor. Daar nou, bij lekker staat. Daar zijn die dingen aan gebeuren. Kersen. Verona, kan je een beetje indikken? Ik hoef het niet zo strak te doen, want ik moet toch opnieuw doen. <lacht> opnieuw, sorry. Het is niet zo strak, hij past helemaal oh, niet. Nee hoor. Maar ik wil wel geen pijn doen. Hier doet er geen pijn. Oh, één oh, ga Op het eerste gaatje. Het eerste ga ik. ik eerst oké, okay, toch. Ah, ah, pas op. Heel goed. Nou, laten we nu even zien hoe jij gezadeld hebt. Oh, nou, nee, we zijn nog niet klaar. Oh, we zijn nog niet klaar, natuurlijk. Ja, jij denkt dat het zo goed is? Hij is. Oké, perfect. Goed, de beugels die hangen al los voordat je erop zit. Daar zit de singel. Dat is op zich nog wel een soort oké. Okay. Hier zit het dekje. Zo. Hier zit de achterkant van het dekje, zit onder het zadel, hier zit de voorkant van het dekje, zo. Is die opgedraaid? Ja. Oh. Dus, uh, nou ja, goed, Single hebben we een beetje bij geholpen. Dus uh, dat ga ik eventjes opnieuw doen, daarna mag je het hoofdstel doen. Nou, nu hebben wij een hoofdstel. Met een bit. Oh, dat wit. Dat daar heb ik verhalen van gehoord. Dat is echt een, uh, dat is een dingetje. Dus het eerste wat je doet, is haar losmaken, toch? Ik ja. zou eerst dat haar. Uh, ja, oké, okay, doe maar. Hij zit een beetje in de knip. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen met mijn hoofdstel. Je voorzichtig kost geld. Dus dat gaat eerst over de hoofd heen, nadat je dat los hebt gemaakt. Dus eh, dit moet op. Naast haar gaan staan. Aan de kant van de stal is handiger. Uh. Kijk hoe Dan staat ze helemaal los. Dat vind ik geen goed idee. Eerst de teugels over de hoofd. Dan worden we met de zaak bestand. Broda. Ja. Dat kan je nog niet lezen. Dat kan je nog niet lezen. Dat kan je nog niet lezen. Maar dat kan we ook Waar ben je? Uh, dit moeten we over de hoofd Ja. Oké, okay, nou dan kan dit er nu zo af. Ja? Gang oh. maar dan de stal. Uh. Is dit dus zo over de oren? Ja, oh. maar nou kan... Kom... Ja, oké. Dan volgen we niet over Zo. Ja, dat is het wel lekker. Uh. Ja, maar wit. Je gaat vandaag witloos rijden. Ja nee, ik, ik zit even in de benij. Wat moet ik met dat bid doen? In haar mot. Ik dat. Ze zitten. Oh, dit ding moet als laatste. Toch? Nou, vandaag nog kom. De schapen. Ah, ja, heel goed, heel goed. Suggesties? Hier nog een oor. Volgens mij zitten jullie al lekker zo. Nee. Maar ik ga er wel redden nu, want... Uh, <laughs> ja, nou. <laughs> nou, vandaag ga ik rijden. Op uh, Verona. Nou, dus uh, wens me succes. Succes, Nou, ah, ik je wel Mijn headset heb ik wel op hoor. Ja. Yep. Okay. Dat is een krukje. Krukkie. Wacht even, wacht hoor. Uh, dan gaat hij los en dan uh, komt erin. Ja, zit u? Nou, ja. Oh. oh. Um, er is geen uitstappen vandaag, hè? Nou, heb je wel vaker op haar gestapt, dus dat zou je moeten kennen. Ja. Tessa, Rick gaat even in en volt om mij heen. Dus rij hem niet ondersteboven, alsjeblieft. Even een grote volte. Rick, Het houdt in een groot rondje. Grote rondjes. Ja, maar je moet Rick niet ver rijden. Ja, ho, zo ja. Nou ja, gaat nog niet verkeerd. Dan is het wel handig als je ook rechtop gaat zitten. Dank je. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar... Goedemorgen! Ja, dat is wel, dat is Kleine muis die uh, denkt, ik kan het mooi helpen. Nee, ik kan niet van de bovenbouw. Ja, maar dat hoeft niet. Zien we gaan dan? Ja. En dan probeer je rechtop te blijven zitten. Een beetje naar achter met je rug. Je hebt je rug heel erg ver naar voren. En je armen, je ellebogen zacht tegen je lichaam aan. Maar wat je nu doet, is tegen. Je, je armen blijven eigenlijk bij je lichaam. Keurig, Rick. En dan moet je eigenlijk je knieën een beetje buigen. En dan vanuit je bovenbenen echt proberen om omhoog te komen. Benen, benen mag je een klein beetje aandrukken dat ze ietsje sneller gaat. Die gaan stuiteren. Je moet omhoog. Je gaat met je vooral naar voren. Goed zo. Ah, ze struikelt. toch geeft niet. Ik longeer altijd van achteruit en dus niet voor haar uh, geheel. Dat is voor mij best lastig zo. Nou, ja, niet verkeerd Rick. Probeer je knieën iets meer te buigen en dan echt vanuit je bovenbenen omhoog te komen. Juist. Benen recht naar beneden. Alleen je onderbenen gaan recht naar beneden. Je buigt je knie. En probeer even je beugel onder de bal van je voet te houden. Die zit nu onder je hak, zo ongeveer. Durf je ook in gelop? Hè? Oké. Okay. Dan mag je rustig door gaan zitten. Ja? Kom maar. Ga al op. En dan beide benen even doordrukken. Ga al op. Goed zo, braaf. Gaal op. Nee, niet rijden. Niet licht rijden, Rick. Niet licht rijden. op. Braaf. Goed zo. Ga op. Braaf, Rona. Braaf. Goed naar achter blijven zitten. Je gaat nu erg naar voren zitten. Probeer je evenwicht te bewaren door naar achter te leunen. Een beetje naar achter. Benen lang. Hoofd rechtop, kijk voor je. Juist, perfect. Rug recht. Kijk voor je, kijk voor je, kijk voor je. Maar je zou niet zeggen dat je nog nooit gereden hebt. Het ziet er echt niet verkeerd uit. Nu gaan we terug naar draf. Oh, goed zo. En terug naar stap. Oh, het zo. Nou, dat ging toch helemaal niet verkeerd? Nee. Vond je het moeilijk? Ja. Ik ben kapot. Ja, een paardrijden is alleen maar zitten. Is het ook, oh, maar dit was geen paardrijden. Dit was. Uh, weet ik weet niet of hard lopen of zo. Ik vond uh, het was gaaf. Ik vond het was heel gaaf, maar heel, heel lastig. is heel veel heel denkwerk. En ik weet echt helemaal niet wat ik moest doen. Maar het, het was leuk. Het was echt wel leuk. Dus uh, wees niet bang om een paard te stappen, zelfs ik heb het gedaan. Zo. Nu, nu, okay. nee. Dus, uh, dit was uh, Rick de Paard. Als je dit nou een leuke serie vond en meer ervan wilt zien, laat vooral een duimpje achter omhoog en waarom je het wilt zien. Ik lees ze allemaal, echt alle reacties. Hoeveel je er neerzet, ik lees ze allemaal. Dus uh, laat ze weten hoe je het vond. Vergeet niet te abonneren, vergeet geen... Niet... Oh. Vergeet geen duimpje achter laat omhoog en ik zie je de volgende keer weer. Doei!